Ja. Yeah. Nog niet, maar ik ben echt de grote rommelcon die er bestaat. Ik kan vanuit niks een hele grote berg rommel creëren. Best, best wel in kwaliteit, <lacht> maar um, ik uh, het is zo erg nu. En ik heb gisteren allemaal spullen erbij gekregen van mijn achterbuurvrouw, um, omdat zij ook heel veel make-up producten had en de meeste daarvan gebruikt ze niet of heeft ze eigenlijk nooit gebruikt omdat ze op die en helemaal biologische make-up is overgestapt. Dus dat heb ik allemaal gekregen en dat ligt hier achter me. Maar op het bed echt mega veel, maar daarnaast heb ik zelf natuurlijk ook nog veel make-up en ik dacht dat is een goed moment om even lekker te gaan organiseren. Dus um, ja, daar ga ik deze video mee verder. Uh, als je vindt dat ik op de juiste weg ben, geef dan alvast een duimpje omhoog. Ik hoop dat je deze make-up organizing video leuk zult vinden en uh, laten we maar eens even kijken wat ik verder nog heb zelf. Oké, okay, dus zo ziet het er nu uit. Dit heb ik al georganiseerd van wat ik heb gekregen. Dus dit is eigenlijk niet van mij, maar is nu wel van mij. Echt top. <laughs> ik ben er zo blij mee. Um, even kijken. Um, hier zijn nog wat spullen van mij uit mijn tas. Dus dacht ik, die moet ik ook even organiseren. Um, ik heb hier heb ik eigenlijk al mijn... Waarom zit deze tussen? Waarom zit deze tussen? Oké, okay. okay, daar even niet op letten. Hier zijn al mijn nagellaks. Die heb ik in een soort tasje. Dat is wel fijn. Oh, deze hoort er trouwens ook niet tussen. Uh, en een mascara, oké, okay, okay. hier moet ook nog veel organizing aan beginnen, want sommige, sommige nagellakken zijn helemaal uitgedroogd en niet fijn. Dus ik ga eerst, zoals ik hier alles een beetje bij elkaar heb gelegd, ga ik dat ook doen met mijn eigen producten die hier dus liggen. Dus uh, dat wordt stap 1. Moet je eens zien hoe vies deze is. Er zitten echt allemaal vlekken op. En ik, ja, ik weet niet of je hem kunt wassen. Dat ga ik eerst nog opzoeken. Maar tot dan gebruik ik gewoon de andere kant. Want die is nog wel helemaal schoon. Oké, okay, dit is dus alles wat ik heb. Echt alles wat ik heb. Um, ik heb hier een aantal kwasten georganiseerd. Maar ik heb hier ook hier nog heel veel kwasten. Um, moet ik daar even naar kijken. Weet ik nog niet helemaal wat ik daarmee ga doen. Um, mijn lipsticks. Uh, nog een aantal nagellakken. Maar die kunnen dadelijk daarbij. Maar die moet ik dus nog uitzoeken. Foundations. Blushes en bronzers. En highlight Ik had echt geen idee dat het er echt zoveel was. Um, andere lipproducten. Lipglosses, lippotloden. Uh, nog meer lippotloden. Lippenstiften. En ik denk wel de grote winnaar van allemaal. De oogschaduws. Zoveel oogschaduws. Oh. Ik vond altijd dat ik niet zoveel van mezelf had. Uh, nu ik alles bij elkaar heb, denk ik er toch iets anders over. Ik vind het best wel veel bij elkaar. Ik schrik er wel van. Uh, maar ja, kan altijd nog iets bij. Nee, grapje. Grapje, grapje. Oké, okay, voorlopig ga ik niks meer kopen. Totdat ik weer iets leuks zie. Oké, okay, dus ik ga nu alles eerst... In die laden leggen, organiseren. En um, nou ja, de, die onderkant, die was dus heel erg vies. Oeh. Oké, okay, ja. Die onderkant is dus super vies. Er zitten allemaal vlekken op. Maar ik keer hem gewoon om. En dan doen we gewoon alsof niemand het heeft gezien. En dan als deze kant heel erg vies is, dan stop ik hem gewoon in de wasmachine. En dan was ik hem. Maar ik weet gewoon niet hoe die dan wordt. Dus ik durf het gewoon nu niet aan. Ik doe, hem gewoon aan de, ik doe het gewoon aan de andere kant erbij. En dan zien we gewoon vanzelf hoe het wordt. En ik kwam ook heel veel schuifspeltjes weer tegen. Hoe handig is dat? Um, ja, dus eerst maar eens even deze laag indelen. Jongens, ik zit een beetje in een dipje. Want ik zie nu al gewoon dat um, dit... Uh, ja, dit. Dit zijn mijn oogschaduw. Die heb ik nu gegroepeerd zeg maar, en allemaal bij elkaar gezet. En dit moet nog in die lade. En dat gaat echt... Never nooit passen. En dan moet je dingen weggooien. En ik ben zo slecht in weggooien. Want ik, ik hou gewoon van de spullen die ik heb. Ik vind het ontzettend moeilijk om weg te gooien. Dus uh, ik heb even een uh, lastig moment. Misschien is het tijd voor een wijntje of zo. <lacht> Misschien dat het dat makkelijker maakt. Oh, ik ben hier niet dus zoiets voor geboren. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik ga gewoon oude spullen die ik nooit gebruik, die moet ik gewoon wegdoen. Ja. Oké, okay, even... Oef, stoer zijn. <laughs> en gewoon weggooien. Wacht, laat ik misschien een zak pakken. Kan ik daar alles in doen wat weg moet. Oh, ik vind dit zo erg. Ik heb hier een tasje. En uh, hier gaan alle spullen in die weg moeten. Dus die oud zijn of die ik nooit gebruik. Ja, het is eigenlijk ook zonde dat het ruimte inneemt natuurlijk. Ik snap het ook wel, maar het is zo moeilijk. Ik wil geen spullen weggooien. <laughs> oh jongens, ik ben moe. <laughs> maar het is wel gelukt. Ik heb echt een hele hoop weggegooid. En ik heb heel veel georganiseerd. Maar ik heb wel het gevoel dat ik nog wat stappen te zetten heb. Want ik heb heel veel rollende dingen. En in zo'n laden werkt het gewoon niet. Zouden er zouden heel veel rollende dingen in liggen. Zodat ze zeg maar klem liggen. Uh, ik weet eigenlijk niet of ik nu duidelijk spreek, maar <laughs> maakt me niet zo uit. Ik zal even laten zien wat ik heb gedaan. In die organizer van uh, Action heb ik al mijn essence lipstick neergezet. En een paar luxe lipsticks. En verder heel veel um, concealers en lipglosses. En nog twee paletten achterin. En dat vond ik wel nice. En ik heb al mijn um, mascara's, maar daar moet ik eigenlijk nog iets beter op verzinnen. dat heb ik gewoon in een mandje gedaan. En, um, ik heb alle korte kwasten heb ik in een whiskyglas gezet. Ik dacht dat is makkelijker. En dan alle lange kwasten gewoon hierin. En ik heb hier alle lippotloden ingedaan. En oogpotloden. Dus dat gaat ook wel goed. En nagevel. En, um, dit moet ik eigenlijk ook nog een keer uitzoeken. Want er staat, hier staat echt veel te veel. Uh, nou ja, goed. Er staat gewoon veel te veel. <laughs> Oké, okay, en dan nu de laden. Oeh. Oké, okay, ik heb hier alle oogschaduwpaletten gedaan. En ik heb al een aantal op hun kop gezet. Want dat was ja, meer ruimtebesparing. En ik herken ze. Ja, ik weet toch gewoon, deze is van Catrice, deze is van Essence. Dus dan weet ik wel waar ik moet zijn. Hier ook oogschaduwpaletten. Uh, hier mijn blusjes en mijn highlighters. Daar heb ik ook een aantal van op de kop gezet. Want uh, dat is toch ja, dat is beter qua indeling. Hier dan de materende poeders. Hier mijn wenkbrauwproducten. Hier mijn mascara's hier achterin. Wat maskers. Hier mijn lippenstiften en mijn foundations. Maar dit is dus niet ideaal, dit stukje. Dit moet nog anders. Maar ik weet gewoon niet hoe... Uh, ik weet gewoon niet hoe ik dat moet organiseren. Ik moet gewoon zo'n dingetje hebben en dan kan ik ze allemaal inleggen ofzo. Want dit gaat sowieso, gaat dat weer door elkaar. Nou ja, mijn foundation is dus als laatste en dat gaat ook wel oké. Okay. Eigenlijk is zo'n lade, zo'n brede lade, is het fijnste voor doosjes. want dat rolt niet. En <laughs> ik weet zeker dat als we morgen kijken dat het misschien alweer een klein beetje een zootje is. Dus wat dat betreft ben ik nog niet helemaal klaar. Maar het is wel echt meer opgeruimd. Ik heb ook een heleboel kunnen weggooien. Dus het geeft me wel een fijn gevoel. Maar ja, in zo'n lade gaat het gewoon heel makkelijk rollen. En ik weet dat je ook van die ladekastjes hebt van Ikea. Ik kan wel even een fotootje in beeld brengen. En dan kun je ook heel makkelijk daarin je make-up organiseren. Dus misschien is dat wat. Want ik heb namelijk hier. <laughs> heb ik heb ook nog niet laten zien. Kijken. Hier heb ik namelijk ook nog een. <laughs> Een laden met allemaal troep, verzorgingsproducten, haarproducten, noem het maar op. En dat moet gewoon ook anders. Dus ik heb nog wel het een en ander te doen. Het is nu echt al veel beter dan hoe het was. Dus ik hoop dat je deze video leuk vond. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen een heel fijn weekend. Fijn pinksteren. Oh, zo heerlijk. Gewoon een extra dagje vrij. Hoe fijn is dat? Ik ga er echt optimaal van genieten. Um, heb je nog vragen, suggesties, tips? Of weet je nog een handigere manier om make-up te organiseren? Laat het me weten. Dit is in ieder geval zoals ik het nu kon doen. En uh, nou ja, ik zou zeggen fijne dag. En tot de volgende keer. Doeg!